Ja, Nou maar Lou, wat? Um, um, hoe kan je een goede interview? Wat is een goed interview? Nou, ik denk dat het zeer belangrijk is bij een interview als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent naar de antwoorden, uh, goed doorvraagt en uh, wat jou ook interesseert en wat jou boeit in het gesprek uitvergroot. En heb je dat gezien in de groepen hier? Uh, heb je dat gezien? Ja, ik heb het wel gezien in de groep hier. Op het moment dat je ze even raakt met een antwoord, dan op dat moment gaan ze ook echt goed interviewen en op dat moment gaan ze ook echt goed doorvragen. En ik denk zeer dat het belangrijk is uh, dat ze daar ook op letten als het ze ook niet zo interesseert, dat ze toch heel goed doorvragen. Want wat vinden ze moeilijk aan interviewen? Ja, ze vinden het vooral moeilijk om zonder het vragenlijstje, het gesprek Goed lopend te houden en goede vragen te vinden. Want wat is dat? Zijn ze dan, verliezen ze dan controle ja. of zo? Ik of, denk uh... dat ze bang zijn dat ze niet meer weten wat ze moeten zeggen. Ja. En uh, dat ze dus eigenlijk moeten improviseren, wat ze wow. heel lastig vinden. En wat is eng ja. aan improviseren? Sorry? Wat is eng aan imp improviseren? Dat ze fouten kunnen maken. Uh -huh. Het lijstje is al gecheckt en uh, weten ze dat het goed gaat? En dan vinden ze het eng om dingen uit te proberen, want dan kan er altijd natuurlijk wat misgaan. En wat gebeurt er als er iets misgaat? Wat, wat, uh, wat is er nou, erg gaan. daaraan? Nou, dan daar of zij zelf gaan worden lachig of ze gaan af ten opzichte van elkaar. Dus het is groepsdynamiek? Ja. Dus want is er een, groepsdynamiek. een sterk groepsdynamiek hier? Uh, ja, het de... is heel sterk is heel erg belangrijk om uh, uh, niet afgekeurd te worden, zeg maar. Hè? Ja. Omdat iedereen jou leuk vindt. Dat vinden ze heel erg belangrijk. Dus uh, dan kan je zelf weten, maar uh, niet meedoen of ongeïnteresseerd doen. Uh, dat is ook een manier om jezelf dan maar veilig... Die veiligheid is belangrijk, veiligheid. hè? Ja, sommigen zullen juist inderdaad daarom dus maar niets zeggen. Ja, precies. En zijn ze anders uh, als, je, als je ze alleen hebt? Zijn ze dan anders in uh, gesprek? Ja, dan is het bijna altijd... Uh, Prima. Komt dus het is echt de groepsdynamiek ja. die heel ja. sterk bepaalt. Ja. En als je het gewoon over jezelf hebt, natuurlijk over de leuke dingen, als het maar nergens over gaat. Zeg maar. nee. ja.